Hallo, een dienst koppelen via SurfConnect betekent natuurlijk dat alle gebruikers met een account van jullie instelling op die dienst kunnen inloggen. Meestal is dit ook precies de bedoeling, maar soms wil je als instelling juist meer controle uitoefenen over wie wel en wie niet bij die dienst naar binnen mogen. Als SurfConnect-contactpersoon kun je via het SurfConnect IDP-dashboard een zogeheten autorisatieregel aanmaken voor een dienst. Als een gebruiker tijdens het inloggen niet voldoet aan een door jou gekozen criterium... krijgt hij of zij netjes een foutmelding te zien met daarin een door jou gekozen bericht. Met SurfConnect Teams kun je groepen gebruikers aanmaken. Iedereen die kan inloggen op SurfConnect kan in zo'n team. Dus gebruikers van jouw eigen instelling, maar ook gastgebruikers of gebruikers van andere instellingen. Zo'n team kun je vervolgens gebruiken als criterium voor zo'n autorisatieregel. Je kunt de regel dan zo instellen dat gebruikers die niet lid zijn van dat team... Geen toegang hebben tot de dienst. En het mooie is dat je deze regel maar eenmalig hoeft in te stellen. Het beheer van de leden van het team kun je vervolgens delegeren aan een collega die daar verantwoordelijk voor is en die ook beter weet wie in dat team thuis hoort. Maak je collega daarvoor manager van het team en hij of zij kan nieuwe leden toevoegen, verwijderen, maar kan het team zelf niet aanpassen en de autorisatieregel ook niet. Meer weten? Kijk op de URL die nu in beeld komt of neem contact op met het SurfConnect team.